Like a my baby hand with baby hands Hi, een review van de Volume Stylist mascara van Essence. Dit is een van de nieuwste mascara's die Essence heeft uitgebracht. En dit is een hele bijzondere mascara. Daar zal ik later iets meer over vertellen. Maar deze review doe ik namelijk niet in mijn eentje. Ik vond het wel eens tijd worden om andere mensen ook een mening te kunnen laten geven. Want ja, als ik een review doe, zeg ik alleen wat ik ervan vind. Dus het leek me heel erg leuk om mijn vriendinnen uit te nodigen om deze mascara ook te proberen. Dus ik heb er drie gekocht die overhandigd en gevraagd of ze mijn week lang wilde gebruiken, dus ook echt aantal dagen achter elkaar niet een één dag, want soms moet je gewoon even wennen aan een mascara als die nieuw is en dan leg je hem misschien nog snel weg. Terwijl als je even door hebt hoe die werkt, dan vind je hem uiteindelijk misschien toch wel fijn. Dus daarom mochten ze niet korter dan een week voor mij gebruiken. En ze moesten ook apart van elkaar hun mening aan mij doorgeven. Want ik was bang dat ze anders elkaar zouden beïnvloeden. Dus ik zei, nee, jullie mogen het niet met elkaar over hebben. Dus je moet het allemaal apart aan mij doorgeven, heel erg leuk. En uh, dat is inmiddels gebeurd, dus ik ga je laten zien wat ik van deze mascara vind, maar ook wat mijn vriendinnen ervan hebben gezegd. En om te beginnen zal ik hem natuurlijk even aanbrengen. En ik zal even het borsteltje laten zien. Hij heeft een verpakking als, nou ja, dit lijkt eigenlijk wel een soort De dop. Heel grappig. <laughs> en uh, wat staat er op? Volume Stylist 18 Hour Lash Extension Mascara. ...with lengthening fibers. En dat is zo bijzonder aan deze mascara. Achterop staat... ...mascara for perfectly stained lashes... ...with lengthening fibers... ...for fuller en longer lashes. Up to 18 hours hold, um, Optimologically getest. <laughs> en dat... ...oké, okay, wat zijn dan die fibers... ...waar ze hebben? Nou, dat zijn hele kleine weeltjes... ...die ze verwerkt hebben in deze mascara. Ik ga even kijken hoe dichtbij je kan komen. Ja, je ziet het niet... ...heel goed... Ik ga straks nog wel even meer inzoomen, dan zie je het vast beter. En uh, er zitten hele, hele kleine vezeltjes in, waardoor je je wimpers kan verlengen in. Uh, Azië kennen ze dit al. Daar bestond deze mascara al heel erg lang. Uh, ik heb een hele lieve vriendin. Die had al van die uh, mascaras uit Azië. En um, het grappige is dus dat die vezels. Die plak je als het ware aan het uiteinde van je wimpers. Waardoor je echt super lange wimpers krijgt. Nou, en we hebben natuurlijk niet elke dag zin in... Um, ja, nepwimpers. En we hebben niet allemaal van die super mooie lange Bambi wimpers. Dus dan is het handig als een mascara je daar een beetje bij kan helpen. Uh, nou, ik uh, ga beginnen om de mascara op te brengen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan zult vinden. Ik zal een beetje inzoomen. en Dit is natuurlijk mijn nieuwe kamer, dus het is nog een beetje uitproberen. Maar ik ga mijn best doen, zodat jullie het goed kunnen zien wat er precies gebeurt met mijn wimpers. Nou jongens, dit dus is mijn oog. Best wel eng om het zo dichtbij te filmen. Jullie zien echt alles. Jullie zien dat gesprongen adertje in mijn oog. Je ziet mijn wenkbrauwen. Elk haartje zie je bij mijn wenkbrauwen. Oké, okay, maar we gaan nu de mascara aanbrengen. Oké. Okay. Nou, dan ga ik beginnen. En als ik zeg maar... oeh, als ik... ik hoop dat ik ook even die vezels kan laten zien. Zie je die kleine vezels? Het zijn hele kleine haartjes die eraan vastzitten. Oké. Okay. We gaan beginnen. Nou, dit is na één laag en je ziet dat mijn wimpers er al veel langer uitzien. Ik zal mijn ogen dichter. Maar het kan nog wel een stukje heftiger, want dit is pas laag één. En ik hou wel van uh, echt van die heftige wimpers. Dus ik ga er nog een laag overheen brengen. Want nu zie je onderin zie je ook die vezeltjes bij mijn onderste wimpers. Daar is het iets makkelijker te zien omdat mijn wimpers daar niet zo dik zijn aangezet. kijk of ik het nog een beetje... En je ziet, je ziet overigens, zie je ook wel hier, zie je ook die vezels zitten. Hier aan het uiteinde. Oké. Okay. Oké, okay, nu nog even met een andere oog. Zo, ik heb nu de mascara aangebracht. Op, nou, je ziet wel een heel duidelijk verschil. Laten we eerst even kijken wat mijn vriendinnen vonden van de mascara. Ze gebruikten allemaal uh, niet super dure merken, maar ook geen budgetproducten, Dus meer Maybelline, L'Oreal, Max Factor en dergelijke. Dus daarom vond ik het ook wel leuk om hun een budgetproduct te geven. Om te laten zien dat dat soms ook wel fijn kan zijn. Of niet, natuurlijk. <lacht> Eens even kijken. Um, Merel, die was echt super snel. Ik kan hier nog wel even foto's laten zien van haar wimpers. Het voor- en naverschil was echt heel erg groot. Want ze zei: Lot, ik ben enthousiast over de mascara. Mijn wimpers zitten altijd door elkaar en daardoor duurt het lang voordat het een beetje normaal zit. Deze maakt je wimpers gelijk lang. En wat ik ook goed vind, is dat het ook een lekkere zwarte mascara is. <laughs> Daar ben ik het wel mee eens. Superzwart. <laughs> super zwart. Uh, alleen moet je er niet te veel van opsmeren, want dan wordt het korrelig. Oh, daar kan ik ook wel in komen. Dat zagen jullie net ook toen ik het aanbracht, dat het ja, snel een beetje, een beetje korrig wordt. Ja, een beetje te dik aangezet. Blijft goed zitten. Je moet het er wel goed afhalen, want uh, ik had deze week een keer schijnbaar niet zo goed gedaan en toen had ik de volgende dag pijn. <laughs> ja, ik weet precies wat je bedoelt. Daar kom ik dadelijk even op terug. Um, wat Romy ervan vond is, hi lot, hierbij even mijn mascara bevindingen. Ik heb hem nu een paar keer gebruikt en ik vind hem wel fijn. Alleen in het begin komt er vrij veel mascara al op je wimpers. Terwijl je je wimpers dan nog niet in model hebt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? <laughs> ja, ik snap het. Dat ze nog niet super mooi gesepareerd zijn. Dat ze nog een beetje in elkaar zitten. Als ze goed zitten is deze mascara heel fijn om extra volume toe te voegen. Maar hij doseert niet super makkelijk, vind ik. Wat vind je zelf? Ik zal het dadelijk benoemen wat ik ervan vind. Uh, dan Michelle. Uh, Michelle zei, ik vind het best heel fijn. borsteltje werkt fijn om mijn wimpers goed uit elkaar te houden, dat ze niet aan elkaar plakken. Ik heb van mezelf al lange wimpers en deze werkt daar heel fijn bij. Ben alleen niet waterproof gewend, dus had eerst geen spul om, om in huis om het er goed mee af te halen. Heb je hem zelf ook geprobeerd. Dus Michelle dacht dat hij waterproof was. En Merel zei ook dat ze hem een keer ja, hem niet goed af had gehaald. En dat ze daarna wimperpijn had de volgende dag. <lacht> dat ken ik. Want dat is namelijk het 18 hour effect van deze mascara. Hij is niet zomaar 18 hour namelijk. Hij is 18 hour omdat hij super goed blijft zitten. En um, dat geldt eigenlijk ook voor als je in de regen bent. Of als je zweet en dergelijke. Maar hij is niet waterproof, dus je hebt geen waterproof afhaalspul nodig om hem van je wimpers af te halen. Maar wat je wel nodig hebt is heel veel product, want je moet die wimpers echt een beetje doorweken met een afhaalproduct. Bijvoorbeeld micellair water of van het 2-in-1 waterproof make-up remover voor je ogen. Kopen. Dat werkt ook heel goed, maar je moet echt superveel product gebruiken zodat je wimpers helemaal doordrenkt worden en helemaal nattig worden voordat die uh, mascara pas loslaat. En dat is best prachtig als je lange dagen werkt of als je s'nachts ook werkt en je hebt best wel veel invloeden van buitenaf waardoor je mascara er sneller afgaat. gaat. Um, deze blijft daardoor gewoon een stukje beter zitten, maar is ook moeilijker af te halen. Wat mijn voorkeur was, om hem te af te halen, was met warm water en een washandje. Dat is zo fijn. En dan gewoon van die reinigingsmoes van Nivea. Die, die is heel fijn. Dat doe ik met warm water en een washandje. En dan kun je deze mascara er zo afhalen. Dus Mies en Merel... Ja, dit is... Um, ik heb het ook zo vervaren. Uh, maar met warm water en een washandje gaat het heel erg goed. <laughs> dus dat is de oplossing. Ik had ook dat hij vrij snel korre korrelig werd. Maar hij zet wel lekker dik aan. Maar je moet dus wel oppassen dat je niet echt van die spinnenpoten krijgt. En dat heb ik nu ook een klein beetje. Maar ik hou er wel van. Ik vind het niet zo heel erg. <laughs> ik hou wel van, van die lekker dik aangezette wimpers. En um, Ja, ik vind het gewoon mooi. <laughs> ik vind het... Ja, het is wel fijn als het niet zo korrelig is. Maar ik vind het fijn dat hij gewoon lekker dik aanzet. Omdat je dan niet echt tien lagen over elkaar moet doen. Want dat haat ik echt. Verder is deze mascara ook iets droger. Dus daardoor komt, wordt hij ook iets sneller gekorrig. Maar ik vind het wel prettig. En die vezels die werken zeker mee om je wimpers te verlengen. Maar je moet ze er wel echt aan plakken. Maar ik vind dat mijn vriendinnen eigenlijk heel erg positief waren over de mascara. Hoe leuk is dat? En uh, ik had ook aan Michelle gevraagd van, vind je het een aanrader? En ze vond het zeker een aanrader. Nou, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Ik vind het ook een hele fijne mascara. Zeker als je langere wimpers wilt en je wilt niet wow-wimpers, weet je. Dan... dan is deze echt super fijn. Hij kostte iets van 2,90 euro, geloof ik. Of misschien 3 euro. Nee, wacht. Ik denk, hoor, ik heb iets van 12 euro. 3,90 euro, geloof ik. Ja, 3,90 euro. Ja, en dat is echt geen geld voor zo'n fijne mascara. Ik ben er echt heel erg blij mee. Heb jij hem al uitgeprobeerd? Of heb je een andere mascara met van die feestjes die je heel erg fijn vindt? Laat het me weten. Dat vind ik heel erg leuk. Heb je nog vragen, suggesties of andere dingetjes? Laat dan een comment achter. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik heb hem weer gefilmd met mijn nieuwe camera. En ik ben echt zo enthousiast en leuk. En ik vind het helemaal geweldig. Video's maken wordt zo eigenlijk alleen maar leuker. Um, als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan even op mijn YouTube-kanaal. Zou je me een groot plezier mee doen? En als je dat al hebt gedaan, echt dankjewel. Echt super fijn. <laughs> en voor nu zou ik willen zeggen: een hele fijne dag wens. Bedankt voor het kijken. Of een fijne avond. Ik weet niet hoe laat het nu bij jou is. <laughs> en ik zie je graag de volgende keer. Doeg!